Mogelijk gemaakt door Al, Scheveningen Nieuws En Wielo Onderhoudsbedrijf Kijk, kijk Ga je rijden? Nou, Brian is de chauffeur vandaag. Hebben we er zin in? Mooi. Zeg maar hallo allemaal. Kom je? We gaan het museum in. Hallo, ga je mee? Papa wil heel graag het museum in. Oh, zucht kinderen. Kom maar, schat. Nou, zoals ik al zei, we zijn in het Militair Museum in Soesterberg. En we gaan deze keer dit museum reviewen. Het is een leuk intro geweest. We werden vriendelijk begroet door een lieve man. En de kinderen werden ook vriendelijk begroet. En we gaan even kijken wat dit museum hier doet. Ik ben heel erg benieuwd. Het ziet er al helemaal fantastisch uit. Al die apparatuur en nou, echt, echt iets van mij. Je weet hoe gek ik op bunkers ben. Hè? Sanna, Brian, Berber en ik gaan jullie hier alles laten zien. Kijk eens, mama even op bij jou. Nee. Nee. Tof niet. Ja. Mooi. Nee, kom maar aan deze kant op. Ja, vliegtuigen buiten. Ga je erop? Hij zit er. Er Deze helmen. zitten. Deze helft. Een helm. Zijn nou allemaal stuk? Nee? Oké. Okay. Hier wil zitten. Hij nee, papa hoeft niks op zo. museum, maar ze zijn hier de dam in de gaten aan het houden, de politie en de DSI. Het yes. moet stil zijn, ik ben in ieder geval geen terrorist. het is nationaal militair museum in Soesterberg. samen met Brian hebben we genoten van al die voertuigen vliegtuigen helikopters en we gaan hem een cijfer geven Dan Gaan we wat een cijfer wat voor cijfer geven we dit museum 9 ja. uh, en een half 9 en een half bedankt voor dit mooie bezoek en uh, blijf kijken naar de museumreviews van de familie strek hier van wijn.nl oké okay, spring eraf spring eraf hey Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Willow Onderhoudsbedrijf.